Welkom bij je dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Leuk dat je er bent en even de tijd neemt voor God. Jouw overdenking voor 10 september. Als vooruitgang traag gaat. Het Bijbelvers voor vandaag staat in Romeinen 5 vers 3. En dat niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt. Het is belangrijk om ons denken te vernieuwen, maar het is ook belangrijk te beseffen dat het proces van herprogrammering en vernieuwing stukje bij beetje zal plaatsvinden. Wees niet ontmoedigd als de vooruitgang traag lijkt of als je een terugval hebt of slechte dagen. Sta gewoon op, schud het stof van je af en begin opnieuw. Als een baby leert lopen, valt hij vele, vele malen voordat hij het vermogen ontwikkelt om te lopen zonder te vallen. Maar de baby is vastberaden. Hij mag misschien even huilen als hij valt, maar hij staat altijd gelijk op en probeert het opnieuw. Om te leren ons denken te veranderen werkt precies hetzelfde. We worstelen en vallen, maar God is er altijd om ons op te tillen. In plaats van gefrustreerd te raken, bedenk dan wat de Bijbel zegt en roem in je ellende, want het feit dat je worstelt betekent dat je de goede strijd van het geloof strijdt. Er zullen dagen zijn dat we niet alles goed doen, dagen dat ons denken negatief is. Maar houd nooit op met het proberen. God verandert ons denken geleidelijk naar zijn denken, zolang we niet opgeven. Laten we samen bidden. Heer, dank U. Dank U dat U mij optilt als ik val. Ik weet dat wanneer ik worstel, U in mij kunt werken om mij te helpen mijn negatieve gedachten te overwinnen en mij meer en meer in lijn te brengen met uw manier van denken. In Jezus' naam. Amen.